Vandaag. Ja, ik probeer die foto's um, te beschrijven. De winnende foto: uh, Wildlife Photographer of the Year. De prijs is gegaan naar een Chinees. Uh, en, en de foto uh, heet The Moment. En wat je ziet is een. Oh ja, een, een Tibetaanse vos is het. Dat is een klein vosje. Uh, dat is al prachtig op zich. En, en die jaagt een marmot. En dat is ook een heel erg aandoenlijk dier. Dus stuipen op het lijf. En die marmot, die schrikt. Die springt een beetje omhoog. Uh, met een wijd opengesperde bek. En je, je kan daar zo een geluid bij bedenken. En, die, en ook die pootjes die staan open van, van, de, van de schrik. Het is alsof die, die vos boe zegt. Um, en daarmee heeft hij dus een prijs. gewonnen. het is super aandoenlijk. En tegelijk ook, ja waar fotografie soms ook rond moet draaien, het moment vastleggen. Kunnen we even over praten met Dirk Klaire? Meneer Klaire, goeie avond. Ja, goeie U bent ook natuurfotograaf. Ik probeer het maar te beschrijven. Ik weet niet wat u ervan vindt. Ja, ik denk dat je het goed hebt beschreven. Het is inderdaad een fantastisch moment. Zo, het, uh, die marmot, die, die kijkt we naar menselijk, uh, ja. naar, naar de situatie ja, die ze moet meemaken. Het zijn, vooral ook, het zijn twee dieren samen, dat maakt het uh, bijzonder, hè? Ja, absoluut. Interactie in een beeld is, um, is uh, vaak echt wel een, een mooie bonus. Ja. Ja, want um, wa waar, waar ligt het geheim van de natuurfotografie? Alle beesten zijn prachtig om naar te kijken, toch? Ik denk dat het uh, eerst een uh, kwestie is om uh, heel dicht binnen de leefwereld van een dier te kunnen komen. Dat okay. kan een heel klein diertje zijn, oftewel een, een, een zoogdier in u verstoppen. Dat is denk ik misschien te, uh, tip nummer één. Je verstoppen en wachten. Ja, en op een goede plek zitten. Uh, dus je uh, geluk uh, niet van het geluk laten afhangen, maar je geluk afdwingen. Ja, want ik ben hier nu aan het kijken met wat u zegt. Hoe kan je godsnaam, dit is toch waarschijnlijk met een gigantische telelens of zo, want zo dichtbij dit moment kan je toch niet, niet komen? Ja, ja, uiteraard. Dat zal zeker wel mijn grote telelens zijn, maar dan is het nog altijd... Heel erg uh, verbazend misschien dat je toch nog behoorlijk dichtbij moet zitten, zelfs met van die grote dure zo om dit ja. in beeld te krijgen. Wat is dan uh, behoorlijk dichtbij? Oh, misschien een meter of twintig, schat ik. Ja, dat is dichtbij. Ja, ja. dat is dichtbij. Ja, ja absoluut. Ja. Is dit nu, um, ja het is wachten, maar is het tegelijk ook een lucky shot? Bedoen, dit, dit kan je, je kan het niet afdwingen hè? Nee, nee. Zo'n situaties die gebeuren. Hè. Maar het geluk afdwingen is door op de juiste plek er te zitten en er een tijdje een projectje van te maken. Dat, dat, dan heb je toch veel meer kans dat er ineens dan toch iets bijzonders gebeurt. Hoe lang wacht u? Hoe lang heeft u over voor de foto? Um, goh, um, het, misschien het langste dat ik ooit in één kubieke of anderhalve kubieke meter heb gezeten, was 17 uur aan een stuk zitten, wachtend op de vogel die. Eén of twee keer passeerde die dag. Ja. 17 uur wachten op van is die gekomen? Ja, ja die is gekomen. Ik heb geluk gehad. En was een goede foto? Ja het, is, ja, ja het is nog altijd een top uh, natuurbeleving geweest ook. Want dat hoort eigenlijk ook bij die fotografie. Het gaat niet alleen over het eindresultaat, maar ook van heel zo dicht bij de natuur te kunnen zitten en dat te kunnen aanschouwen. Ja, die, die, die vogel die zal gepasseerd zijn, die heeft u waarschijnlijk niet opgemerkt of wist niet dat u daar zat, maar van veel dieren, die, die voelen dat toch aan of die hebben de mens dan opgemerkt, toch? Ja, ja, ja. ja het is uh, heel erg moeilijk, zeker voor bij zoogdieren, om eigenlijk onopgemerkt te blijven. Dus ik denk, als ik da, dat beeld ook zie van uh, die marmotten ja. en die vos, dan vermoed ik, ik was er niet bij uiteraard, het was in China, maar ik vermoed dan wel, dat uh, de natuurfotograaf daar een hele tijd uh, heeft gelegen om Um, Marmotten te fotograferen en uiteraard in de hoop dat er is iets extra gebeurde en dit is dan zo'n moment geweest. Het is wel gelukt inderdaad. Als ik doorklik op die foto's, dan, dan van sommige is het bijna... Ja, die marmotte kan je niet zelf doen schrikken, dus dit, dit is echt gebeurd. Maar van sommige dingen denk je, ja, dit is bijna te mooi om waar te zijn. En we weten ook toch dat er in natuurdocumentaires en dergelijke toch ook soms wat gevoegeld wordt. Hè? Ja, dus bij natuurdocumentaires is dat heel vaak dat ze met montage van beelden, dat is met filmen, dat ze een indruk creëren of een verhaal creëren door montages van beelden die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Bij natuurfotografie is dat natuurlijk anders, dat is een moment. Hè. Nu, je spreekt nu wel over beelden die gemaakt zijn in kader, of die nu getoond worden in kader van de beroemdste natuurfotografiewedstrijd. Mm -hmm. En die maken er wel een eer van om alleen beelden te aanvaarden die 100% natuurlijk zijn. Hè. Dus dat daar niks in scène is gezet. Uh, um, dat is wel heel erg belangrijk, denk ik. Ah, vind ik persoonlijk dan toch. Ja. Goed, welk, uh, met, met welk project bent u momenteel bezig? Wat, wat wil u fotograferen? Ja, ik, um, Heeft u iets op het uh, oog? Ja, ja, dat is uh, uh, altijd zo in, rond dit, deze moment van het jaar. Um, ja, uh, zo na de, de, de zomerperiode eventjes moet je terug een moment zoeken Ik heb wel wat de trekvogels gedaan. Uh, en we gaan zitten wat, uh, in een hutje om te proberen wat trekvogels uh, geluk te hebben daarmee. Huh? Uh, en nu is het natuurlijk het moment van de paddenstoelen. Hè. Het is echt topweer. Voor de paddenstoelen? Ja, maar die lopen niet weg. Nee, daar moet je niet ja. op wachten, toch? Hoe lang duurt dat dan? Ja, ik denk als je... Uh, Eigenlijk duurt het uh, soms heel lang gewoon op zoek naar een goede situatie. Hè. Want je hebt er natuurlijk al duizenden uh, paddenstoelenfoto's in de loop der jaren getrokken. En eigenlijk, uh, na verloop van tijd ben je nog maar op zoek naar dat extra beeld. Dus je bent eigenlijk eerst heel de, de bossenbodem aan het afzoeken. Yeah, yeah. Ja. En als je dan iets hebt gevonden, dan wil je het beste ervan maken. En dan is dat niet uh, ongebruikelijk dat zo'n paddenstoel fotograferen een half uur tot een uurtje duurt, totdat je helemaal tevreden bent van uh, het beeld. Begrijp ik. Ik wens u een fijne zoektocht en een mooi resultaat. <laughs> en ik raad iedereen wel. gewoon even aan om, om die foto's te bekijken van dat, uh, dat vosje en die marmot. En dat vosje dat Boer zegt. Dank je wel hoor. Graag ja, gedaan.